Is overleden. Las, heel veel succes gehad. We Dus met uh, oh, twee zonen. Dan staat verzagen man met Knox Total Junior NLP Totalasma Desperados. 79, 71 jaar. Stevig aan de leiding kan ik wel zeggen. En dus hier deze Knox Total US 9 jaar. Zij maken hier hun Grand Prix debut. Vorig jaar was het het uh, lichte toornbied hier, nu dus een karantenebied. in het begin van zijn carrière onder het zadel geweest bij uh, Tia van Dieren succesvol een start hebben gezien vandaag werd verkocht het Blokhorst Performance Center kwam dus onder het zin bij Edward Gron Dat is een in de Grand Prix. Wauw. Heel veel meer van de grond krijg je denk ik niet. Hier ook gewoon even een ruime 15 passen zien. Het ja, is natuurlijk echt gewoon spectaculair om te kijken. Zou je er nog wat van willen zeggen? Dan denk ik nog het neusje wat meer aan de loodlijn komen. Kroopt daar ietsjes achter. Natuurlijk niks af van de kwaliteit die hij over zijn benen heeft. kan natuurlijk ook fantastisch stappen deze deze oh, heb jongens. WPN goed gekeurd. Ietsje wiebelig in de aanduiding hier aan die verzamelde stap. Dus hoe die daar echt in één klap eigenlijk aangaat. Vanuit die verzamelde stap de passage in en vanaf de allereerste pas gewoon alles van de grond mooi groot naar voren. Ligt het groeien er gewoon daar. Dit is natuurlijk ja, maar met zoveel beweging, dat is natuurlijk waanzinnig, maar dat moet je als ruiter natuurlijk ook maar allemaal kunnen managen. Dat lukt echt wel al aardig goed, kunnen we wel stellen. Natuurlijk ook een absolute tovenaar in het zadel. Die wisselserie om de twee net goed doorgekomen. Alle wissels mooi doorgesprongen. Er kan nog wel een fractie meer rust en vanzelfsprekendheid inkomen. Dat zie je soms. En de proef ook nog een beetje terug. Bijvoorbeeld in de halslengte, dat hij ietsje erachter kraakt, zo aan de voorkant. Hier dan ook nog wat stiller zijn, zo in die aanleuning. Ja, je ziet het paard ook echt alle kanten op meedenken. Natuurlijk fantastisch is als een paard dat doet, maar niet altijd makkelijk. Goed loopt daar door de serie, om de pas daar aan het einde even een klein storingtje, pas uh, ja, na de serie eigenlijk. En vergeet niet hè, dit paard wordt dit jaar pas 9, heel jong, maakt hier het krabri de put. Ja, dit is gewoon waanzinnig, wat neemt dat paard een gewicht op, op de achterhand? Heel kleiner krijg je ze denk ik niet. Absoluut op een dubbeltje omgedraaid. Die pirouette. Oh, je hoort hij het van iets stem gebruiken. Het is natuurlijk gewoon echt genieten. Ik hoop dat u uh, thuis dat achter uw schermen ook doet. En wat is het fijn dat wij mee kunnen kijken hier naar... Uh, deze kadervormingswedstrijd vanuit Tolbert. Laten we nu nog even extra genieten van deze laatste lijn. Ik hoop dat u dat thuis doet, ik zei het al. Ik hoop ook dat Edward dat hier doet. Kan bijna niet anders in het zadel van de US. waar de meeste paarden moeite hebben om op zo'n laatste lijn typie af echt vol te houden. Trek deze bijna nog extra aan en wil er bijna niet meer uit. Hij blijft maar doorgaan deze hengst. Brooks Turtle U.S. een pas negenjarige zoon van Totilas, hier in zijn Prix debuut onder Edward Goh.